Maar Kijk ga je ogen nemen met geluid? Ja, wat denk jij, gast? Ik ga hier zo'n lelijke tekst in beeld zetten van. En nu gaan we crates openen. <laughs> hey, ik wou nog even tegen iedereen zeggen dat ze moeten abonneren en liken. Ik ben op dit moment deze video aan het editen. En over drie uur moet ik op reis vertrekken. Laat even die like achter. 30 likes, dankjewel. Uh, ja, dank u. Hey, wie? Ja? Hey, hallo. Hey. Ja, je hebt mij uitgenodigd. En nu sta jij daar. En nu sta ik hier. Hoe vind je dat? Ik ben je. Ik ga Jordi uit duwen? raad <laughs> duwen. We gaan voortdringen. is goed. Laten we iemand uit de raad duwen. <laughs> <laughs> nee, nee, kom! Laten dat er deze voor. Hier, dan kan je naar haar duwen. Dat is hem, um, die ervoor staat. Nee! Nee, die noep komt, die gaat er voortdringen! Doe haar naar de linkerkant toe. Nee, <laughs> ah, ik ga hier staan, zo. <laughs> Top zo, je moet die Noem gaat voortdrinken. Zo. So, oh. oh <laughs> Wat heeft ze gezien? Ik heb niks gezien. Ik heb me geslagen. En die, die keek schattenboot naar Jay. <laughs> ik heb niks. Bro, ze gaat tandwaarde iemand uh, politieagent. ze hey, is finished man, Hij staat daar. Jay, she's yo, she's ik kom voor jou, de, jou de nieuwe het aanhouden is so ook zijn pot. Wow, wow, wow, wow, wow. grap, dat is, is niet normaal, hè? Hij oh, morde mij bijna elke dag. Vraag maar Jordi, dat doet het ook. kindermishandeling hier. De volgende is It's Jordi, en die heeft twee crates en die is samen met Floetje. Floetje en Jordi. Jordi, kom erbij met jij als eerste aan de buurt? Jordi, jij gaat voor mij krijgen. Ik ga aan de andere kant beginnen en Elitra. Crates, jongens, kijk dan. 40 comment tokens. Een enchantment boekje waarop staat dat je Aqua Infinity mag laten zetten op een van je eigen enchantment helmen, dat is altijd wat grappig. Dan krijg je even mij nog de non enchantment helm van Honeymoon. Een hele mooie Myntopia shirt, een David Pocketje en het laatste item dat ik voor jou heb. En twee epic tokens. Heel veel uh, plezier ermee en dan de vloedje, jij mag klaar gaan staan want dan gaan we verder met jou. Zeker oh. yep. voor een vloedje, <laughs> ik weet niet wat voor vloedje dit is, een lang vloedje, een kort vloedje, een rister vloedje, een blauw vloedje, een groen vloedje, maar dat maakt niet uit. Hij vloedje. Ik heb voor jou uh, een shield, oh. 27 common tokens, Oh shit. 2 epic tokens, de oh, Mytopia chestplate en oh oh een legendary chest. Oh. Oh. Mag jij met mij meelopen, je mag hier een getalletje uitkiezen, ik heb er nog 5 over 1 van die getallen die ga jij kiezen. Hetgeen wat daarin zit ga jij krijgen mij. 1, <laughs> sure. Baas, privézaken nu in privé-tijd, niet onder de baastijd. tijd Oh, sorry, baas. Sorry, baas. Floetje zegt kist nummer 1. Floetje, ik ga even één keer je vragen. Weet je het zeker, kist nummer 1? Wel heel mooi, trouwens. Yo, doe. Ja, denk ik. Oké, okay, ja. loop gezellig mee. Je bent ja. uh, gezellig met iemand mee te komen die diamond aan heeft. Nou, ik ga je blij maken, want jij krijgt ook wat diamonds van me. <laughs> jij krijgt een chestplate, non-enchanted, legendary 9, afkomstig uit het actie-seizoen. Oh, shit. Maar dan wel de Ferris diamond Oh. Het wij heel goed bij je helm en je, en je pants, denk ik. <laughs> ik uh, wens jullie met z'n tweeën een hele fijne avond, jongens. Heel veel plezier. Doe je de muzzle, tot ziens. En um, laat je eigenlijk niet afleiden dat alles het mooiste tegen kunt komen onderweg. Meteen naar de uitgang, door naar start en ook jullie maken kans op een SUV. Yo, Hey, legendary item. Hey, lekker basic man. Ja, je mag die chest houden. Serieus? Ja. Oké, wat wil je? Wil je dan mijn top shirt? Nee, uh, yeah, <laughs> yeah, yeah. oh, die heb ik ook al. Ja, ik ook. Ja, ja. En een. Oh, GG. Lekker, George. Ik ga nu wel even snel dat T-Speak Chan uh, terug in. Zo legendary. Welke gaat het worden? Wat zegt kom aan George. Iedereen zegt 17, Geluksgetal, wordt leuk. Maar George. Ik wil er even over nadenken. Vijf. Ron Jans die zegt Zas, maar die is al gekozen, Ron Jans. Nou. Ja, yeah, let's go. Nummer 5 is het, en zo so it's be Kom, we gaan terug uh, naar. De plek des onhelst waar je het roer gaat krijgen wat jouw item gaat zijn. Je gaat niet één, maar je gaat twee items krijgen, joh. Je gaat twee items krijgen enchanted, afkomstig uit het EVO-X seizoen, maar wel met een heel speciaal kleurtje. Je krijgt de chestplate enchanted en de boots van suikerspin EVO-X. Ja, dat dacht ik ook. Oeh, waarom die zegt, maar die vind ik wel mooi. Lekker, Jor. Suikerspin EVO-X series. Zijn niet Lekker? goed. Ja, is goed, maar dan gaat durability vanaf op Ja. Oh, dit is oh, dat, is dat dan te goed, kill. Nee, nee, we moeten even kijken, man. Ik wil Bruce niet eigenlijk terugbrengen, maar Ja, je weet ook, Moeten we moeten een KSK hebben en dat ding, zeg maar zo, dat Bruce Street van Small is. Dus small... Ja. En ja, dan contacteer nou, je Ik small denk dat niet mag. En we kunnen het ook de Yellow Street doen, maar natuurlijk vanwege zout, gewoon. Je moet ja, wel een beetje contacteer. Inderdaad. De Yellow Street kan ook, inderdaad. Nee, doe Doen niet wel. Mm -hmm. <laughs> Yellow Street, ha. Ik heb oh, Golden. Golden. <stekij> <laughs> <laughs> <laughs> het gevoel ik Golden. gevoel heb dat ik het gevoel heb man? ik het Golden heb dat ik het gevoel heb ik het gevoel heb dat ik heb dat ik wat? gevoel heb dat ik het Oh, dat oh. het Wat? Wat? ik het gevoel heb Oh, in mijn topia kill. Dat ja, was. shit. En een GoPro? Wat krijg je dan? Ik heb toch? Oh, de... oh, Kom mee! Joost! Oh, de... Joost! <laughs> Broer, je hebt... Je hebt item. <laughs> ja, precies! Protectie 2! Broer, jij wil niet weten voor. item laat staan. Leg legendary. Doen, legendary 7-item. Joost, wat geef je mij? Nee, ik uh, SO. Je krijgt een zieke oh, SO, Joost. What the hell? Yeah. Yes, SO, bro. What the fuck? What the fuck? Bro, yes. wat? Well. Oké, okay, kom hier. Maar well, in ieder geval uh, oh, is het wel goed. In ieder geval bij je wel simpel geweest om live te gaan op DDG. <laughs> ja. krijgt, ja. oh. huh? Joost, ik heb nu. Ik heb bijna 60k. Wat oh. is dus k? Oh, ja. Ik zou zeggen, wat heb je eigenlijk? 0.3 heeft hij gegeven. 0.03. 0.03. Oh. Wat geeft hij dan? Nou? Jezus. Hij op een dat drie stilboos geeft in wit. En ja, een schild. En een GoPro. En een schild. Wat? Hij heeft alles gegeven. Een horloge. Ja, een horloge GoPro. Kijk, weet je, ik denk, eerlijk gezegd, als wij een veiling gaan starten, bro, dat het legit groot gaat worden. Kijk wie je het is. Um, stel je voor, we starten een veiling, toch? Mm -hmm. En um, we posten ook bijvoorbeeld reclame op het forum. We doen het allemaal via YouTube, via Twitter. Dan denk ik, zou dat het wel groot geworden. Alleen, ja, we moeten wel een, een goede presentator natuurlijk hebben, dat wel. Yo, Goed, mensen leuk uh, te kijken, leuk zijn bij deze veiling. Vandaag gaan we hier Circle Steel weggeven, ja. Nee, nee, nee, nee. <laughs> ik stel je voor, we maken een Discord aan, weet je. Mensen mm -hmm. dus joinen allemaal die Discord. En dan gaan we in zo'n soort van veiling channel zitten waarbij we praten over van... Uh, bijvoorbeeld van, uh, die Diamond Seatje, cirkel Diamond setje, dat is maar liefst 20k waard. Maar het hier hieraan is uh, dit, dat weet ik veel. Uh, ja, ik weet ik niet hoeveel mensen het moment te doen op een veiling. Ik heb nog nooit een veiling gezien, dus ik moet een keertje een veiling even bestuderen. Ja, nou, uh, we zijn er niet echt met goede veilingen. Zou ik wel kunnen. Ja, max Max nog wel... een game wat voor goede veilingen? Groetjes vanuit Duitsland.